Woensdag stem ik voor het samenwerkingsakkoord met Oekraïne. Ik stem voor samenwerken in plaats van wegkijken. Een stem voor is een stem tegen cynisme. Ik stem voor betrokkenheid in plaats van onverschilligheid. Want Oekraïners hebben onze steun nodig. Juist nu. Stem ook. Mijn naam is Jesse Klaver. GroenLinks.